In deze nieuwe video, en als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom, uh, een gesprek met Marijn Storm van Leeuwen van de firma Unbrick. Marijn van harte welkom. Dankjewel. Uh, Unbrick klinkt als geen steen, zeg maar. Ja, dat is dat, ook precies wat het is. <laughs> dat is ook wat het is, hè? Ja. Vertel eens voor de mensen die nog niet weten wat het is. Unbrick is een, uh, is een bedrijf in Ede. Uh, wij hebben een fabriek en wij bouwen daar modulaire, uh, circulaire, energieopleverende woningen van hout. Modulair, staal... circulair, energieopwekkend ja, van hout. Ja. Dus we hebben geen staal, geen steen en uh, zo min mogelijk chemische materialen. Dus geen stuk, geen schilderwerk, al dat soort dingen niet. We hebben eigenlijk al die zaken eruit gehaald. en zijn opnieuw begonnen om de bouw opnieuw uit te vinden. Zeg maar. Wat weet jij ja. van de bouw eigenlijk? Ja, ja, want jullie zijn, jullie, jullie zijn disruptors, zo mag ik het wel ja. zeggen. Hè? Ja. Jullie, jullie schudden een hele branche op, maar heb jij een achtergrond in de bouw? Ja, dus ik heb in 2004 ben ik in Amsterdam begonnen met een bouwbedrijf en uh, dat heb ik tot en met 2020 uh, gehad. We bouwden veel uh, um, uh, ja, particuliere woningen, maar daarnaast ook wel wat grotere projecten, hotels. En als er ingewikkelde dingen moesten gebeuren, dan belden ze mij vaak. Dus als we hele, lastige tafelbladconstructies en huizen optillen en dat soort zaken, oh ja? dat uh, vond ik dan leuk. En, huis optillen? Ja, dus uh, met, ja, kijk, eigenlijk til je een huis op als je een kelder eronder zet. Hè. Dus dan uh, ja. doe do do ja. je hem een paar millimeter omhoog, dan komt hij vrij <laughs> en dan uh, zet je er wat nieuws onder en dan laat je hem weer zakken. Hmm. En uh, ja, dus dat vind ik, dat vind ik leuk. Uh, ingewikkelde, mooie bouwprojecten waar ja. uh, niet zoveel uh, budgetgezeur was, dat, uh, mm -hmm. dat was altijd leuk. Je zei in het kort in het begin even hè, wat Ambrik uh, uh, allemaal doet. Be Beschrijf dat eens even uitvoeriger, want het is blijkbaar nogal een innovatief uh, ja. verhaal. Uh, uh, wat, wat staat er nu aan het bedrijf? Zeg maar wat doen jullie vandaag de dag en hoe werkt dat? Ja. Nou, we hebben een uh, fabriek in Ede uh, ja. en daar werkt uh, 75 man aan uh, de productie van, uh, van een aantal type woningen. Ja. En die woningen, dat is een uh, vierpersoons en een zespersoonswoning. En er komt nu een 70 meter, dat is een kleine variant van. En die woningen die gebruiken wij nu voor de vakantie, uh, um, de recreatieve doeleinden. Ja. En die worden gekocht of door klanten of die zetten we op onze eigen parken neer. En we hebben ervoor gekozen om eerst ons eigen park te ontwikkelen. Vooral om onze eigen fouten niet bij de klant neer te leggen. En uh, daar is een heel mooi park uit ontstaan in Appelscha. Brinkerduin heet dat. Daar staan 34 van onze woningen. Die vuur is dat ook we. jullie park? Ja, dat is ook ons park. Ja. En, uh, maar ik, ik hoor ooit wel van ondernemers dat moet focussen of zoiets, maar ik bedoel, is dat, maar <laughs> ja. dat, is, dat is eigenlijk een soort extended showroom, moet ik het zo zien? Ja, het is een extended showroom. Kijk, toen, toen we begonnen was het een papiertje en er stond een tekening op zin. Goh, als is een mooi huis. Zeg. Als je dat maakt, dan uh, heb ik wel interesse. En toen uh, zeiden we, nou, uh, we hebben een bouwmethodiek verzonden, stond die in 3D in een bril. Toen zeiden iedereen, nou, uh, goed, goed ziet er goed uit en uh, misschien willen we wel kopen. En zo gingen we elke keer en moest elke keer naar een bewijsmoment. Op een gegeven moment dacht ik van ja, dit gaat niet goed, we zijn een nieuwe speler in de markt en we merken wel dat we dit niet op papier gaan verkopen aan nee. mensen en voor mensen kunnen produceren. Dus we moeten Proof Concept hebben. Dus in september, na één jaar, dus we zijn in september 2020 begonnen, in september 2021 hadden we het eerste huis gebouwd. En Dat heb ik op het erf gezet bij ons uh, naast de fabriek. Dat duurde drie dagen. Uh, huis in elkaar zetten, was helemaal, uh, waren we allemaal super trots op, hoogste punt. En uh, patat gegeten met iedereen, en bier gedronken zoals het hoort. En uh, uh, daar stond hij. Uh, toen konden we hem bekijken. Toen konden we zien dat het echt werkte. En toen, dat was ook ons bewijs waar we, waar we mee konden aantonen aan klanten. kijk, we kunnen het bouwen. Uiteraard zeiden ze toen, bouw het nou maar in serie en laat maar zien dat je het zelf ook kan. Dus en dat was ook weer zo'n bewijslast waar we aan moesten voldoen mm -hmm. voordat mensen wilden orderen. Ja. Nou, en, uh, eigenlijk hebben we een paar maanden daarvoor al besloten, we gaan nu onze eigen park uh, kopen en starten. Dan gaan we die woningen neerzetten en dan bewijzen we ook dat we een park konden bouwen. Nou, uiteindelijk deden we dat ook zo innovatief dat iedereen erheen kwam zeggen. holy... Dit is wel heel erg super wat je doet en heel erg mooi. En, en het levert stroom op en het, het heeft heel weinig onderhoud. En het, het staat een huis staat binnen een dag. Hè. We bouwen twee dagen in de fabriek, en dan bouwen we hem in een dag op, uh, op de bouwplek. Je bouwt een huis in twee dagen in de fabriek. Ja. En je zet hem in één dag, zet je hem op de locatie ja. neer. En dat is 185 vierkante meter. Drie slaapkamers, drie badkamers, uh, helemaal full-spec. Uh. Wacht even, er zit wel geld achter dit verhaal hè? Want wat ik nu even allemaal hoor, dan denk ik van dat heb je, heb je niet meer z'n tweetjes allemaal bij elkaar? kaken nee. of wel? Nee, nee, we hebben een, uh, we hebben een financieringsronde gedaan met, uh, met de uh, aan, eerste aanhouders, eigenlijk ja. vrienden van ons. En uh, we hebben ook een tweede en een derde ronde gedaan. En we hebben die fabriek uh, gekocht. En uh, die hebben we uh, sale leaseback uh, terugverkocht aan een Amerikaans fonds. Daar hebben we wat geld mee verdiend. Zo dus we konden we weer een stukje verder. Maar het gaat, het gaat wel vaak om serieuze bedragen. Het is, niet een, uh, het is geen klein bedrijf meer. Maar hoe kom je maar... bij zo'n fabriek die precies past bij hoe jullie het willen? Ja, dus dat is, is wel een mooi verhaal. Vincent en ik die, uh, uh, hadden het idee bedacht, het tekeningen laten maken. We zaten in, het, in onze 3D software dat in te voeren. En we waren ondertussen naar fabrieken in Nederland aan het rijden... waarin we aan het zoeken waren of iemand dat voor ons kon bouwen. Alleen alle frieken die we bezochten, die deden nog het traditionele werk. Die bestelden drie meter hout, zaagden er twee meter zeventig uit, dertig centimeter in de prullenbak. En zetten twee zeventig in een houtskeletwand. Ja, maar dat is precies wat we niet wilden. En ligt dertig centimeter hout in de prullenbak wat ik betaald heb. En er zitten allemaal chemische materialen in die muur en op die muur om dat weer mooi te maken. Dus op uh, twee keer terugrijden naar huis, He, zat Vincent naast me te werken, ik aan het rijden en, uh, en uh, vonden we elke keer op naar die fabriek. En bij de tweede of derde keer zei ik, oké, okay, nou ben ik er klaar mee, nu gaan we naar die fabriek toe. Dus ik heb die makelaar opgebeld, zeggen uh, we zijn over een uur in Ede, kun je de deur open doen, want uh, we hebben interesse. En toen zijn we die fabriek ingegaan en uiteindelijk hebben we daar... Nou, maand, anderhalf maand onderhandelen, hebben we de deal gesloten en die fabriek gekocht. Maar toen waren we pas net uh, ja, vier, vijf maanden auto's onderneming. Als je dan uh, 20.000 meter fabriek koopt. Je die... had nog niks. Nee, nou ja, we hadden wat centjes, maar niet ja, genoeg ja, maar om je die fabriek de... te kopen. Ja precies, ja. en er stond nog, nee, het eindproduct nee. was nog nooit eindelijk gerealiseerd. Nee, er stond nog niks. We hadden nog geen woning, we hadden alleen maar een idee met een tekening. En we dachten, ah, dit is zo, uh, de markttractie was heel goed, hè. heel veel partijen ja, ja, zeiden van ja, ja, ja, ja, ja we hebben heel veel interesse in die ja. woning, want we moeten innoveren in die vakantiewereld. En, uh, ja, en dat leidde toe dat we hebben gezegd van ja, we, we gaan een eigen fabriek kopen. Ja, dat, heeft, dat is natuurlijk wel een hele bold decision die je maakt. Ja. Wat, uh, wat ook, uh, ja, ook sauer kan gaan. Maar alleen in dit geval hadden we, waren we zo van afvraagd dat het goed ging. En ik kwam uit het vastgoed. Heb daar natuurlijk wel wat ervaring mee. Mm -hmm. En ik denk, dit, ja, is, uh, dit zit wel goed. Hey, ja. Want hoeveel produceer je nu dan? Maar, wat, is nu de, wat is de snelheid waarmee je met de huidige status kan produceren? Ja, Kom ja dus wij denken dat we in december ongeveer vijf huizen per dag kunnen doen. Of uh, per week, excuses. Ja. Huis per dag, en wat we hebben, uh, we hebben ja, we hebben een soort uh, eenheid gemaakt van de type? We hebben een type huizen en we hebben de type 4, dat is eenheid 1, en een type 6 is een 1,4. En een 70 meter is een 0,7, dus het is een beetje afhankelijk van wat je uh, hoe je het beschrijft. Maar als we alleen maar vier persoonswoningen zouden maken, die zijn 115 meter BVO, daar kunnen we er een van per dag BVO produceren. Ja, bruto oppervlakte. Dat ja, ja, het ja, dat, dat is je dat ja, niet van de vakje maar als ja. voor ik een <laughs> simpele <laughs> prestator, ja, ja, ja. dan kun je er de vijf in de week doen. Ja, dan zouden we er vijf in de week per december kunnen doen. Dat zijn we nu nog niet. We moeten nee, echt ja. nog wel wat efficiëntie nee, doen. Ja, ja, dat is ons doel. En dat is geen nu afval, want beschrijf dat ja. proces is dan wat is er zo uniek? Want er zit alles er Ja, weer, dus dus alles uit. zit alles erin. Dus kijk, wij bouwen een huis met software en die, die 3D software die wij gebruiken, die komt uit de vliegtuigbouwindustrie en we zijn de enige in de hele wereld die die software gebruikt en die software die heeft geen toleranties. Dus elke 3D software of elke kijk als je een tekening van een architect maakt, een plat op het op een 2D, mm -hmm. dan kan elk st strookje van zijn pen kan 10, 20 centimeter zijn in de werkelijke bouw afhankelijk van de van je tekening. Dus je kunt nooit tolerantieloos. Dus je maakt een muur en je weet pas hoe groot je kozijn is op het moment dat je muur staat. Want die muur die heeft wel getekend in die tekening. Dus je proces verleng je enorm op het moment dat je op die manier bouwt. Mm. Wij hebben gekozen om dat niet te doen, omdat we alles van tevoren willen weten. Dus wij, hebben, wij bestellen 5 meter hout en dat is een muur. Daar zit een kozijngat in, daar zitten alle stopcontactgaten in, daar zit al het leidingwerkgat in, daar zit een deurgat in. En doordat dat exact op maat is, zodat we, we hebben op 5, mm, 5 meter, uh, 2 mm tolerantie, mm. kunnen we alle materialen die daarin uh, moeten later in de bouw, in de fabriek, al direct bestellen. En die klikken we er ook in. Dus een stopcontact, dat klikken wij in de muur, er komt geen schroef bij kijken. Een montage duurt precies 5 minuten en dan zit het raam erin. En zo proberen we efficiency te brengen in die bouw. Dus we hebben geen stelkozijnen, we hebben geen deurkozijnen, we hebben geen stuk, geen schilderwerk, we hebben geen stuk plaat überhaupt, we hebben geen kit, we hebben geen plinten, we hebben geen dakgoot. Al die dingen die heel veel afwerking uh, hebben in het bouwproces, die zijn, we hebben we helemaal uit de equation Het Dus design. echt reinventing the house, zeg ja. maar eigenlijk, wat ja. je hebt gedaan. Ja, reinventing de building method. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja. Maar dan betekent ook dat alle spullen waaruit zo'n huis bestaat... De, die hele aan, hoe moet ik nou zeggen, de hele keten erachter, die moest je ook... Was die er? Bedoel, nee, die was er niet. We wisten nee. dat het hout bestond wat we gebruikten. Dat heet CLT, Cross-Laminated Timber. En uh, dat is een product waar hout op elkaar wordt geplakt uh, in plakken. En die kun je heel dik krijgen en heel dun. Ja. Maar dat heeft heel veel draagkracht. Dus kun je eigenlijk, dat is een steenvervanger. Het weegt ook heel veel. En onze zespersoonshuis weegt leeg 38 ton. Dat zijn wel serieuze gewichten. En, um, en, en, en, en die, die CLT... Um, Um, die uh, maken ze met freesmachines, en die freesmachines zijn heel modern. Het is een nieuw product wat in de jaren 90 is uitgevonden. Ja. En wij kunnen met onze software rechtstreeks communiceren met die freesmachines. Dus wij kunnen die freesmachines aansturen, waardoor we alle elementen van verwerking, alle milling die in zo'n plaat hout zitten, heel goed kunnen aansturen, exact op millimeter. En daarom kunnen we zo bestellen. En al onze, de hele chain die dagen we natuurlijk ook uit om duurzaam ja. te leveren, ja. hè? zonder plastic, zonder verpakkingsmaterialen, day-to-day, ja, ja. -day, zodat wij in onze productie niet een enorme voorraad hoeven aan te houden, maar ook dat we heel duurzaam en circulair kunnen omgaan met uh, alle materialen die we hebben. Dus we hebben bijna geen afval. En hoe goed gaat dat om al die toeleveranciers zeg maar, op te voeden? Nou, dat is natuurlijk een probleem. Kijk, als je tien schroefjes bestelt, dan zeggen ze ja, uh, Marijn, het is leuk dat je geen, geen doosje wil. Maar uh, dat is anders. Als je de 40.000 bestelt, dan heb je natuurlijk iets hmm. te overleggen. Hmm. Maar er zijn nog steeds partijen die zeggen ja, we kunnen dat niet. En dan gaan we samen in overleg of we een hoes kunnen maken die we kunnen recyclen. Ja. Die we op die vrachtwagen kunnen hangen. En, uh, ja, en, en om te zorgen dat het niet gebeurt. En heel veel bedrijven gaan met ons mee. Maar het is een heel stroperig proces. Want hoe krijgen ze zo'n pandje op de locatie? Ja, dat gaat op een vrachtwagen. We hebben met de, vanaf dag één met uh, Van der Wal, dat is de schoonste transporteur van Europa geloof ik zelfs, uh, hmm. geëngineerd naar een vrachtwagen toe waar we die uh, uh, modules op kunnen zetten. En we hebben de mate van onze modules zo maximaal mogelijk gestretched wat over de openbare weg gaat. Dus, dus hij gaat in gedeelte gaat hij naar de locatie toe? Ja, dan? dus een zespersoons gaat in, uh, in, in uh, twee, uh, twee vrachtwagens naar de locatie. En daar zitten drie D elementen op, dus dat zijn zeg maar slaapkamer, badkamer combinatie en ook 2D elementen die erop zitten. En dan komt het dak komt op een aparte vrachtwagen, dat zijn hele grote platen van 16, 17 meter lang. En die leggen ze in één keer op het, uh, op het huis. Zijn het gewoon puntdaken of zijn het Ja, het zijn puntdaken. Ja, ja. ja, dat is een hele grote woning, hè. 7 meter hoog, 16,5 meter lang. Het zijn echt hele grote jongens. Is dit een beetje een hoger segment waar ik nu over praat of zo? Ja. Het is voor vakantiewereld echt wel uh, hoog segment en de huizen zijn niet alleen voor vakantiedoeleinden, maar de huizen voldoen volledig aan bouwbesluit. Dus die zijn ook heel erg bruikbaar voor woonhuizen en worden daar ook door uh, particulieren en door woonwijken gekocht. Ja, want daarom mijn vraag. want, je, want wanneer, wanneer breekt de revolutie los vanuit jullie? Om, want volgens mij zijn er wel wat woningjes nodig ja. uh, en er zijn ook mensen met minder geld. Ja. Uh, en jongeren en weet ik veel wat. Uh, ja. Hoe, ziet die, hoe gaan jullie die, willen jullie die markt ja. gaan pakken? Ja, dat willen we zeker. Kijk, toen we begonnen wil, was ons doel uiteindelijk om, uh, om woonwijken beschikbaar te maken. En losstaande, dus vrijstaande woningen, beschikbaar te maken voor, voor uh, jonge stellen die, uh, die, die, die in hun gezin moeten groeien. Ja, en starters. In, uh, ja, starters. En, uh, en middensegment koop en uh, um, um, sociaal segment verhuur. Wij denken namelijk dat dat wel mogelijk is. En nu zie je in de bouwkosten, uh, die heel erg hoog zijn, dat er geen sociaal gebouw meer kan uh -huh. worden omdat het gewoon niet uit kan, uh -huh. maar de gemeentes eisen het wel. Uh -huh. En terecht, want daar, ligt het, daar is ook de nood het hoogst. Alleen, wij hebben nu het smetje Tesla, je maakt eerst een heel duur model met alle opties en dan kunnen we veel makkelijker naar beneden dan als we nu een heel goedkoop, dan kunnen we nooit meer naar boven. Uh -huh. Dus we hebben nu een hele dure woning gemaakt. Want wat kost die dan? Nou, het, op, op woningbouw is die, uh, dan valt het nog wel mee wat die kost. Als je een uh, full spec neemt, dan liggen alle potjes en pannetjes erin. En je bedden en je lakens en je toeties zijn bellen kosten die 375. Uh, duizend extra BTW. Mm. Dus op woningbouwgebied zijn we ook nog eens een keer heel goedkoop. Mm. Voor de grootte van de woning, voor de luxe die we maken. Alleen wij denken dat het op sociaal niveau nog veel goedkoper kan. Nee. Wij willen aantonen dat we met houtbouw dat echt goedkoop kunnen bouwen en ook nog geld kunnen verdienen. En wat zou een marktprijs reëel, als jullie een goed businessmodel hebben, en je zou op schaal kunnen gaan, hè? denk even groot. Ja. En jij mag een hele wijk neerzetten en je gaat sociale huur van een woning van, weet ik veel, 100 vierkante meter, 120, weet ik veel. Ja, ik Want, vind het heel moeilijk, ik, dat is ja. een hele moeilijke Maar ga je dan vinden? echt de ja. markt echt disrupten? Kijk, de, we weten wat de factor sociale huur is. En ik weet wat de factor is wat pensioenfondsen en grote ontwikkelaars betalen voor mm -hmm. een sociale huurwoning. Dan mm -hmm. kun je zo terugrekenen wat het mag kosten. Nou, dat is op dit moment in de huidige bouwmethodiek met steen en staal niet mogelijk. Nee. Ik denk dat wij dat wel kunnen. Maar voordat ik een bedrag noem, dan ligt dat vast en dan staat dat. Uh, Die snap ik. Dan vind ik dat moeilijk. Maar wij, kijk, wij, daar groeien we naartoe. Dat willen we heel graag. En we bouwen nu gewoon een grote luxe woning. Die uh, gebruikt wordt uh, voor de vakantiewereld. En uh, ja, wij, daar leren wij heel veel van. Dus alle processen staan, in, staan nu bij ons in. In de computer. We worden efficiënter. En naarmate we dat meer produceren, worden we beter en beter in dat proces. En uiteindelijk kunnen we een woning maken waarvan wij denken dat het en een goede woning is. En met een goed leefklimaat. En goed voor de natuur. Ja. En heel snel gebouwd. En betaalbaar. Word je ja. tegengewerkt? Links <laughs> of rechts? Dat is ook weer zo'n linkervraag. <laughs> um, er is een... De, de, het, het lijkt er heel erg op, laat ik het uh, diplomatieke antwoord geven, dat het, het bouwen in CLT heel erg weggedrukt is op een of andere manier. Maar wat nou precies die krachten zijn die dat hebben geprobeerd? Hm. Het is heel gek, soms dan zoek je iets op over dat hout, bijvoorbeeld een RC-waarde, en dan is dat er helemaal niet. Terwijl dat product al 30 jaar op de markt is. En waarom, waarom, zou zo waarom is dat niet getest door TNO? En Ik ga dan verder, dan bel ik TNO op en Wageningen, en dan ga ik uitzoeken. En, en dan, ja, dan is het wel eens apart dat dat niet beschikbaar is, terwijl dat van elk materiaal in de wereld er wel is. Denk ik. Maar wie zou daar belang bij hebben om dat niet beschikbaar te stellen? Om nu ja, dan het zou je verder moeten kijken naar wie TNO en Wageningen vooral... Uh, financiert. Eh, financiert, ja. Mm. Maar goed, in Nederland kunnen we het niet invoeren in het bouwbesluit. Ik kan het niet invoeren in mijn beng. Ik kan geen bouwaanvraag indienen op basis van mijn bouwmethodiek. Omdat CLT gewoon niet voorkomt in het, het drop-down menu van de regering. Het is er nog niet. Hoe hard gaan jullie? Ja, heel hard. Ja, we hebben een aantal uh, slogans, uh, of een aantal payoff's bij ons. En daar is eentje van, MAG is uh, Mach 3. En uh, dat is bij ons altijd het gas in trappen. We hadden een klant en die zei, uh, ik heb een goede voor jullie. Dat is niet bremsen. Ja, dat is dat <lacht> Was is dat een sticker die achterop Mercedes ja. uh, AMG wordt geplakt in ja, Duitsland? Uh. Ja. Dus uh, ja, dat is wat wij doen. Ja, we willen altijd harder groeien. Uh, en uh, ja, wij gaan, uh, we, we, we, we groeien heel hard, maar we innoveren. Maar ook vooral in de beslissingsstructuur die we hebben intern gaat dat heel snel. We nemen heel snel beslissingen. Wij laten dingen geen dagen of weken of maanden liggen. Het is, hmm. uh, er wordt geopperd. Wij vragen dat ook aan ons personeel. Kom met A of B. Dan zeggen wij A of B. En dan is het door en, uh, en verder. Ja, en bij sommige, ja, in, in, in sommige gevallen is dat uh, zowel in management als in, in uh, fabriek uh, gaat dat niet goed. Dan gaat het te snel, te hard. En dan? En dan ja, en dan, uh, dan moet je afscheid nemen van elkaar. Want daar maar, doe je geen concessie aan, het is gewoon full speed nee, ja Want? Ja. Waar, waar, waar, van waar die drang om macht 3 te gaan nou, en niet te bremsen? Niet te bremsen, ja <laughs> precies, dat is, omdat Kijk, het bedrijf groeit hard, dat kost heel veel cash. Als we het heel lang laten sudderen en je gaat geen omzet maken, dan, dan gaat dat ten koste van je, je onderneming. En, en, en ten tweede, um, um, levert het vaak de beste beslissingen op? Want als je, ja, naar, je naar je intuïtie luistert hmm. en je denkt, ik denk dat dat goed is, dan is dat vaak de juiste beslissing. De eerste keuze is vaak de juiste keuze. Uh, ik ben kleinere ondernemer, ik zit te kijken. Uh, ik heb ook een maakbedrijf of ik doe ook iets, hè. geen consultancy of advies, maar ik ben ook dingen aan het maken en zo. Wat kunnen kleine ondernemers leren van toch wel, zeg maar, het grote verhaal wat jij hier brengt? Als ondernemer? Ik denk dat je altijd moet luisteren naar jezelf. Als wij hadden geluisterd naar wat de bouw al jaren deed, dan uh, waren we hier nooit gekomen. En we hebben zoveel nee gehad. We hebben zoveel uh, ja, uh, personen, mensen, bedrijven gehad. Dus ja, wat je wilt, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Mm. Terwijl er heel veel innovatie is in de wereld. En ik denk dat je heel erg om je heen moet kijken en in jezelf moet geloven. En je vooral niet moet laten remmen door anderen. En uh, ik denk dat dat het grootste advies is wat ik kan geven. Laat je niet uh, afleiden. Dan uh, ja, zegt de hele wereld, nee. Ja. Ja. Ja. Wat is jullie lange termijn strategie? Is dan heb je, heb je het daar wel eens over? Of heb je wel, We zien wel van we gaan eerst uh, groot groeien, ja. je uiteindelijk de hut verkopen. Uh, het... Ja, vind ik moeilijk. Ik vind dit het leukste bedrijf dat ik ooit in mijn leven gedaan, heb. dus en dat vindt Vincent ook en dat vinden de mensen ook. En we maken echt wel heel veel mensen gelukkig ermee ook. En we maken de wereld beter. Dus ik vind het tot nu toe zijn er zoveel leuke dingen aan wat we doen. Mm. En vind ik het zo gaaf dat ik uh, niet moet denken om nu te stoppen. En dan mm. ja, ik, ik heb heel veel hobby's, dus ik, uh, ik vermaak me altijd wel, maar om nou uh, te stoppen. En met een hele zak met poen. Ik denk dat ons doel nu is: is dat we echt willen aantonen dat het anders kan. Ja. En, de, en, de, en de, daar zijn we een heel eind mee. Maar we hebben ook nog een heel eind te gaan. Nee. Ik wens je heel veel succes mee. Uh, en dankjewel dat je mijn gast wilde zijn.